Yo best kijkers van mijn kanaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag waren we aan het, een base aan het reden En iemand van onze fiction leden die we net hadden geïnviteerd. Liefde gewoon, zieke insider, probeerde ons te attacken in de base. Jongens, dat gaan jullie allemaal zien. Laat zeker een like achter. Super awesome zijn, abonneer als je het niet hebt gedaan en geniet van de video. Gewoon dat dingetje breken en dan erop. Oh. Kijk er zoiets breken en dan grits je omdat je damage oh. krijgt. Lol! Ik jump, ik jump. Moet ik ook komen? Op rikken, Rik Rik, Rik op, Rik op Rick, op Rick. Ik kom er niet op Moet ik al komen? Nee, maar je... Hoe kan ja, ik in op rik, op rik, op oprik, op rik. Fox ik. Kan je daar nog in komen? Hey, ik, ik zit in de hele base, ik zit in de hele base, ja. ik Rik, Rik is dood, Rik is dood. <lacht> <lacht> ik ben ook in de base, ik ben ook in de base! Kan ik er nog in? Pak DS, ja, ja, ja, ja. Die twee, die die. Jump. Nee, we kunnen er nee, niet ja, in. Je... Kom terug naar boven, LSSK. Kom terug naar boven, pro, pro, pro. Ja. ja, ik heb ja, nog ja, een. Ja, ja, ja. Yo, oké, okay. hey, hoe Hoeveel dit jou? hoeveel dit jaar? Eh, 4, 4, 4. Oké, boeien. Hey, ik ben bij hem. Ja. Lekker, lekker. Wat is dit? Ik kom af, ik kom af. Nee, hij is Ah, kut. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Hij zit helemaal. Hé, ze zitten alles dakken. Zou ik gewoon... Zou ik geen risico nemen naar boven gaan? Mijn. Nee, nee, nee, blijf ja, het daar man. Ja. Je kan daar, daar kan je gewoon En anders, kan dadelijk toch gewoon... Uh, oh, kut. Valt <laughs> hij naar beneden. Oh, ben je. je hebt dit? Blijf op die TS, Andreas. jas ah, Hé, hey, die ja, TS, TS heeft de uh, scabs. Ah, uh, oké, okay, ik moet, uh, Ik moet echt heel wat checken. Ah, check, check, check. Ah, oh, twee... No way, ik drop. Moeten wij weg? Bro, dit was inderdaad fucking dom. Ik kan, ik, kan ik kan niet uitgappen met twee mensen die op mijn critten inderdaad. Kijk, Ey, een hij een gaat zo hij gaat nu alles weg. Kom bij, kom bij, kom bij. Ja, ik ben erbij, ik ben erbij. We ja, er zijn er twee, we zijn er twee. Ik focus... Eh, eh, ik heb vent hier, ik heb ik... vent hier. Ik kan erbij, oh, ik kan er, er zo al. bij, ik kan er zo bij. Ja, uh, Paul? Ja, Ik kan uh, er, ik ben pro, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ik ben er, ik ben er, ik ben er. GG. Ja, lekker, lekker. quickie. Moet ik ook komen of moet ik hier blijven zitten? Eh, uh, eh, uh, kom maar gewoon, kom maar gewoon. Hallo? Oh, hij is gemute, ge hè. Ja, is hij kan ons ook horen. Nee, hij gaat kou. Waarom? <laughs> dit is zo mooi. <laughs> Laten, hier, allemaal tegen dit blok, allemaal tegen dit blok. Olaf, jij kan... Olaf, waarom eet er ook iemand? Oh, man. Olaf, oh. Olaf, <laughs> jij, Olaf, jij kan Olaf, jij kan unshiften en zeg tegen hem, niet eten, niks doen, geen geluid maken. Oh, nee. Unshifty! Hij staat... Hij hoort nu sowieso bij me. Hoezo is hij geliefd? Wat een yeah, he! Hij hey. staat nu. Ah, outside is nu één DTR. Wat Oké, okay, kom ik, kom weer hier. Kom, we gaan het zelf te proberen. Uh, outside outside. Hij is outside getuned. Outside. Wat een. Hij wou ons insider, hij ja, ons Fucking hond, bro. Go, we hier zo meteen even alle kistels. Ja, inderdaad. zoals jullie zagen, zie ik insider. We hebben hem gekilled en daarna is er eigenlijk niet meer veel gebeurd. De guys zaten gewoon te regenen in hun hokje ergens in de base. Dus we zijn gewoon uiteindelijk terug naar home gegaan. Je kan in de base van Wurm ja, komen. Oh wacht, laat maar huis. Hey. Wacht, kunnen we er nog zes in of wat? Ik moet nee. gaplen. Ik weet niet. Uh, Bart, iemand. Kan iemand geen Bart? zet even aan Bijna, Bijna, bijna, bijna. ben op een bot. Mijn, mijn niet mijn dags, noor noor noor noor noor direct streng ja, ja, ja. poppen, hè. niet direct streng poppen, hè. Oké, okay, nu, nu, nu. Pop streng, pop streng. Oh. Ik kan ik hem kom. niet. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Is mijn. Nee, ik kan hem niet. Cool dan. Ik, ik uh, hou gaps, gaps nog? Ik hou Hoeveel gaps? 18. Pak hem, pak hem. Oh. Ja, regen. Fuck <sutters> regen, 3 heb je? Ja, blijf 3 doorgaan, blijf doorgaan. Gaan we weg bij dat poortje? Of laat dan naar buiten komen. Kunnen wij met pikken? Lekker, bro. Lekker de... pik. De... Yo yo, chip Ik, ik pak poortje. Ik pak poortje. Kijk, boys. No, wait, no, wait. No, wait, no, wait. Oh, ik ben nu wat. Oh joh, dit is nou, nou, slecht. Oh. Oh. Wat? Ik leef op. Ik leef ook nog. Twee mensen van ons zijn Hoe joh. dan, Wauw, oh, joh, nee, ik, weet, ik was gewoon verbaasd. Sorry. Ja maar ik peel er maar mijn die koe daar. Om zak in de beest gaan? Ja, allebei erin, allebei erin! ik moet gaan, ik moet uit. Ik kan kijken of ik kan supporten of niet. We zijn aan die kant, ik ben van deze kant. Ik ben er helemaal in. Wat doet hij? Ik probeer hem zo naar beneden te hitten. Er zijn twee ze zijn allebei de zijde. Dus ik, doe... ik moet naar beneden, ik ben fucking do. Oh. Kunnen we daarin? Kunnen we erin? We moeten erin. Dan zijn we dood. Ik weet niet waar hij aan het doen is. Ik weet echt niet wat deze guy het doen is allemaal. Oké. Okay. Hij heeft alles opgepakt, oh, hij is naar boven, hij gaat naar boven. Ik heb 8 seconden, ik heb 8 seconden, daar kan ik eruit. Ik ben hem aan het kritten, oké, okay. hij is helemaal weg. Boedie moet hem maar gaan alsjeblieft. Oké, okay. oh. oh. ik. heb gemisprold. Fuck! Goed zo, Body. Zeven. Oh. Ik zit vast. Oh my. Waarom gaan de mensen pas achter me stick. aan? Piss. Oh my god, hij is eruit. Ik ben ben? Jawel. Nooooooo! Oh, de oh moet ik No. Ja, ik ben wel bij hem. Let's go. Leuk. Yes, ook Ja, sorry man. Oh my god, het moet ik in de chat lezen. Is het terug? Ah, oh, ik kan niet binnen per nee god. Ik kom maar. Kala, kan je even Ja. Waar zit die? Ja, beneden. Ja. Ik kan, ik kan daarna beneden peulen, maar. Oh. Ik die maatje! <laughs> nee, wat? Ik zat geklutst in een blok. Oké, okay, maar ik ben, ik ben niet trapt ofzo. Je bent in een arena. Nou, ik ben in de grotere arena. Wat? maar serieus. Ja, je een arena. Oké, okay, ik, ik kan weer. Oh, soeers zijn allemaal mensen. Sorry, waar zet je. Eetje, nee. Hier, Hier, hier, ja, even. Mee. Ja, ik, zie je, ja. ik ben uh, getrapt volledig. Kun je maar naar binnen? Oh. Welke beestjes is heb deze? Ja. <laughs> dat is een geniaal zijn. Maar vaar dat hij al komt. Hij is <laughs> bij Boer. Wat doet hij? Do? Lekker Boeddy. <gasps> Gast, lekker Boeddy. André, ja, als jij moet je eigenlijk weg. Oh, ik wil nu zo graag één jump gewoon om te penetreren. Lekker, body. Maar zoals ik priet. Buddy doet iets gewoon! Ik heb weer gewaald trouwens. Uh, ja, wat dank Mijn prietbuil is een beetje te vroeg afgegaan. Kunnen we daar naar binnen? Nee, denk ik niet. We kunnen, nou, ik kan kan je gaan hier kijken. naar binnen, hier beneden. Hier, Hallo? De mensen uh, staan. Zijn ik heb EC. Nu zijn nog niet, hoor, dus er kan van alles gebeuren. Natuurlijk, hij kan weer zo fucking ja, dom. Okay. Hij gaat weer naar Boody. Oh, hij gaat WEER oh, naar Boody! Ik ga Gaas, je moet nu echt shit weg gaan leggen, houden. Ja. Als je de kans krijgt, even oprecht. Maat. En niet het water, oh Gaas. Boody, zit jij bij mij? Klik, klik. Maat, geef me de bucket, geef me de bucket. Nee. En hou gewoon 10 gaps bij ofzo. Ik zit er in één. Of probeer nu te homo, Andreas. Even gewoon, dat duurt maar 10 seconden als je niet komt. Ik kom maar in, ik kom maar in, ik kom maar in. Wacht, daar ben ik purl, ik purl, ik purl. Kunnen we ook purlen? Kunnen we erin? Kom, ik kill hem ook, ik help, ik help, ik help. Ik Ik ben jij even op, ik ben je even op. Hier is Ik weet niet of er kan met water ertussen, dat weet ik niet. ziet er niet, trept wordt van. Ik zei het, ik saai het. Oké, boei. Heb je hem? Oh, ik kan bij hem purlen. doe doe doe doe doe doe. Nee, nee, nee, ik kom net. Nu niet meer. Ja, ik kan bij jou komen. Als mijn pro dan voorbij is, kan ik bij jullie komen. Oh, kijk, Andres, ik sta hier. Gooi. Ah je pro... Ja. Ik kom ook, ik kom ook, ik kom ook. Yo, ik heb ook... je moet nu... Even, even, even. Oh, pro-cancel. Mijn enderprocancelled. Oh, body, kun je niet op gaan? Ja, moet het... Ja, ik ben er. Oké, Poody, jij hebt gewoon een, een ja, stukje yeah. nu. Ja, even een stuk, bro. Uh, ik heb geprobeerd even stukken. Ja, ik ben er al uit. Ik ga ook even voor hem nu nog. Nee, oh, hij trapt mij, het is jammer. Wacht, ik kan hieruit komen. Hij trept jou, zegt hij? Oké, ik ben er. Oké, ik ga aan de faller. Oh, nee. Ach, Andreas, we kunnen gaan gaan wij kunnen die trap ook gewoon ja, als gaan jumpen. Ja, als jullie de trap jumpen, wacht ik ik, ben ben. ik. ik kom naar boven. Ik heb meer rit, ik heb meer rits. Maar Oké, ik kan escape, jongens, ik kan escape. Welke trap zijn jullie gejumpt? Later. Oh, iemand is erin gejumpt, iemand is erin. Oké, ik kan ook even homen. Ja, ik ben net niet wauw. wauw. ik nog niet. Oh, dat is zo spannend man. Kom op! War het in kom op, Kom op, ja! Tering. We zijn allemaal uitgekomen zonder dit. Oh ja, oké. Twee tijd in begin ik. Ja, oké, maar. Zonder Z-verlies. Dus zoals jullie zagen, ik, ik, ik weet niet echt wat hij aan het doen was. Um, ik heb hem ook net maar kunnen killen. En toen kwam er een hele andere fiction aan. Dus zijn we allemaal gefoamed. Yo Lutsch, ik heb gekeken naar deze nieuwe video. Laat ik. Oh, wat? Yo Lutsch, ik. Yo Lutsch, ik hebt gekeken naar deze video. Laat ik van like achter. Deadlife, super awesome zijn. En tot de volgende keer. Doei!